Zo, een uh, hele goede regenachtige zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes. Anders dan normaal. Waarom? Je kan het zien aan uh, het glas, het regent, het regent en het regent. Dan erbij nog iets anders. Uh, zoals je ziet, ik zit al uh, nu al in Juliana-kleren. Uh, het is best vroeg nog. Uh, relatief. Ja, half negen. Waarom zit ik al zo vroeg in de auto? Wij gaan namelijk een oefwedstrijd spelen in Husse. En als hadden we bedacht, nou, die gaan we even om half uur spelen. Natuurlijk ben je wel vroeg klaar, klopt. Maar ja, daarentegen moeten wij natuurlijk dan ook weer uh, vroeg weg. Eigen vervoer. Dus ik ben nu onderweg naar, naar Malle, gaan we spullen pakken. Dan naar, uh, naar Huissen, 11 uur uh, spelen, zijn we wel op tijd klaar. Zijn we ook weer vroeg klaar. Dus daarentegen is het dan wel weer uh, lekker voor de zondag. Maar ja, uh, ik heb in ieder geval niet kunnen hardlopen. En Ondanks het, uh, ondanks het weer haal ik dat waarschijnlijk wel gewoon uh, willen doen. Misschien dat, dat het vanmiddag meevalt. Misschien vanmiddag nog eens dat ik ga proberen. Kijken hoe dat bevalt. Want dat is natuurlijk ook wel een verschil. Of dat je s morgens gaat lopen, smiddags na een aantal activiteiten of na een activiteit. Of iets dergelijks. Nou, noem maar op. Dat soort zaken. Dat is toch altijd anders. Dus moet ik even kijken wat ik ga doen vanmiddag. Als we terug zijn. Dus ja, even een hele andere soort vlog die ik nu vandaag maak. Ja, het, het zei je zo, ik ken niks van Ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat uh, ja, het, ja, het is, het, ja, het is niet, het is niet anders. Zo simpel is het. Het is, uh, s morgens vroeg dan kan ik zitten bedenken om hem misschien dan, uh, zeg maar. Uh, om eerder in het bos te gaan, had ik even uitgeteld. dan zou ik rond kwart over zeven uh, moeten gaan hardlopen in het bos. Om dan nog een beetje op tijd te zijn, kwart over zeven, een half uurtje, veertien minuten, ben je dan uh, kwijt met het uh, hardlopen en terug. de uh, douchen, omplayen, uh, rond half negen weer in de auto uh, zitten, om nog op tijd bij, uh, bij Juliana te zijn, om dan de spullen te pakken en dan weer door te rijden naar huis. Ja, op een kwart over zeven is het nog een beetje donker. Dus dat is, is ook geen, geen optie. Maar goed, dat uh, zij zo. We doen het maar even op deze manier. Ik kan er niks anders van maken dan, uh, dan, dat, het, uh, ja, dan dat, dat dit het is. Dus zicht uh, die, kan een keer gebeuren. Ik zou in ieder geval zeggen, en alles nog een fijne zondag. En, uh, ja, uh, ik hoop dat we er vandaag nog wat kunnen, van kunnen maken bij RK Van de week hadden we een wedstrijd tegen uh, treffers, uh, gemixt met de 123 van de treffers. En uh, ja, die hadden we gewonnen. Vorige week zondag hadden we die verloren tegen HVC. Dat ja, was niet best. Maar goed, het is een voorbereiding. Beter nu dan in de competitie, zullen we maar even zeggen. Dus, uh, ja, nou, dat. Nou, dan zou ik in niet geval zeggen, van uh, als je deze video uh, leuk hebt gevonden, ondanks dat ik het niet heb hardgelopen en verder niks heb kunnen zien of het lekker is gegaan. Ja, of ja, nee, dat maakt niet uit. Um, toch graag een uh, blauw duimpje omhoog. Even uh, abonneren op dit kanaal. Dan uh, zie je nu volgende, uh, volgende zondag uh, zie je weer terug. Ik hoop dat ik dan wel gewoon uh, heb kunnen gaan hardlopen. En, uh, ja, dat het weer ook uh, beter is van deze is en dat deze dus zit. Maar ja, kunnen we niks aan doen. Weer goden. Het zei zo, dus nogmaals, blauw duimpje omhoog even abonneren op dit kanaal. En dan zie je volgende week zondag weer terug.